Maar hij moet de winkel daarna even laten voor wat hij is en zich klaarmaken voor een volgende uitdaging. Aljay heeft voor hem een afspraak geregeld bij personal business coach Martijn die aan zijn zelfverzekerdheid gaat werken. Volgens hem zou het kunnen dat Rob zijn probleem met zijn zelfvertrouwen al in zijn jeugd is ontstaan. Hier gaan ze proberen achter te komen door gekleurde matjes symbool te laten zijn voor familieleden. Kees, dat is Klaas, ik ben dit, ik ben dit. Wat ik ga doen, ik ga nu op die matjes staan. En dan ja. begin ik even bij je moeder. Ja? En dan ga ik eens voelen wat ik daar voel. En dan kijk maar eens wat er bij jou gebeurt als ik daarop ga staan. Pak je hem niet? Nee, ik, ik, ik pak hem niet. Kan je in mij je moeder zien? Dat, is nee. dat nee. weet je niet. Okay. Nee, nee, dit, dit, uh, dat is een lastige. Die, die, die, die, die fantasie heb ik niet. Nee, die fantasie heb je nee, niet. Oké, okay. nee, nee, nee. dan uh, stap ik je even uit. Wat ik namelijk voel, is dat daar wel. Ineens dus blijkt er nog veel onverwerkt Kees, verdriet van zijn he? overleden broer te zitten. Want hoe is het met jou en Kees? Kees is natuurlijk overleden. Ja. Dan ga ik even op Kees plek staan. Wat uh... gebeurt er dan bij? Hè? Ja, dat is natuurlijk. Uh... Nou, dat, dat, na nou, dat is een einde van vijftig jaar. Het uh... is confronterend. Ja, ja. Ja, vreemd is dat het kan naar een einde dat, dat je die, uh, die gevoelens nog hebt. Ja. Naar de 50 jaar. Want hoe is het met jou en je vader? Ga ik even, dan ga ik even op je plek ja, met je vader staan. Met, uh, vader was een prima kerel. Maar voel eens eventjes hier, als ik zo hier sta. Hij was meer met zichzelf bezig. Dus het is dus een hele lieve man, een hele goede man. Maar... Mag ik een beweging ja. maken met, met, met ja. vader? Want vader die heeft zoiets van, ja, je staat allemaal te wouwen hier. Nou, uiteindelijk ben je een hele dominante man eigenlijk altijd in je hele leven geweest. Ja, af en toe was je uh, een goede man, af en toe was je een, was een klootzak. Eigenlijk. Uh, weet je wel, iedere keer... Kan je dit toelaten? Want wat ik eigenlijk nu voel, is ik voel meer liefde voor jou. Die ik ja. eigenlijk nooit zo getoond heb, want ik was inderdaad... Weet je, ik, ik, ik, ik sloot mijn gevoelens af. Dat had je jaren eerder moeten doen. Toen, toen ik het echt, echt nodig had. En ik heb het nu nog nodig. Ja. Weet je wel, maar... Uh, maar nu heb ik mijn, mijn eigen kinderen. Ben je boos? Ja, ik, man is zo, zo, zoals hij is. Ja, je bent boos, hè? Natuurlijk ja, ben ik wel boos. Natuurlijk ja. ben ik boos. Ik laat het wel even liggen. Maar wat ik met je wil doen, is een techniek waarin je kan loslaten. Dat is belangrijk, ja. Dan gaan we even weer zitten. Ja, oké. Okay. Na een lange sessie leert Martijn aan Rob hoe hij kan uitzoomen en hij zichzelf van een afstandje leert bekijken. <laughs> ja, We gaan een stapje verder. Een waarnemer die de waarnemer waarneemt. En als je dan nou ook nog de waarnemer bent die de waarnemer van de waarnemer waarneemt? Ja, ja. voel je dan? Nou, ja, voel ik uh, Ik ben een beetje teleurgesteld in okay. mezelf. Kan je dan weer contact maken met die waarnemer van die waarnemer? Die je gewoon hier ziet, die man met dat, met dat jasje aan. Met die teleurstelling, met wat gedachten. Ja, ik heb hem. Oké. Okay. Zou je vanaf daar zou je die teleurstelling los kunnen laten? Zou je dat kunnen? Ja. Oké, okay. zou je het ook willen loslaten, die teleurstelling? Natuurlijk. Ja, ja. ja maar dat, dat, dat is die waarnemer van die wa Ja, die... Die, die, die, die, die. die kan alles loslaten. Ja, die kan alles loslaten. En die staat natuurlijk mij een beetje waar te nemen. Die diep <lacht> Lekker belangrijk. Lekker belangrijk, ja. Het wordt ook goed? Ja. <lacht> zou je dan nu de liefde van je vader kunnen toelaten? Ja. Oké, okay, zullen we dan weer gaan staan? Ja. Nou, dan hoeven we ja. niet alle matjes neer te leggen, nee. want dan ben ik gewoon een, je vader. Ja. En dan ga ik eigenlijk weer een beetje hier staan. Jij bent gewoon jezelf, dat is makkelijk. Nou ja. Ik ben de waarnemer van de man. Ja, je bent de waarnemer. Maar je bent ook een lijf hier op aarde. Ja. Ik ben even in die. Ja, ga maar even in die, want die kan er wat loslaten. Even, even in die rol moet ik, uh, moet ik wijzen, dat ik op, me, op mezelf neerkijk. Dat, dat is het eigenlijk. En ik denk bij mijn pa, wa, wa, wa, waar, waar maak ik me terug op? Oké, ze zegt, pa, dan kom ik nee. nog een stapje dichterbij. Nee, kom op. Nee, Dit is het is, is ook zo. Het voelt heel erg fijn en het is gewoon jammer dat ik dat jaren geleden niet, niet, niet heb gedaan eigenlijk. Ja, toen zat ik heel erg in mezelf, kwaad op mezelf, met, met, met, met, met, met alles. En uh, nu heb ik dit gedaan. Ja, dat is gewoon heel, uh, heel erg echt een bevrijding. Echt een bevrijding.